Ik ben jeugdbestuurder bij Waterschap zelf Mijn grootste passies zijn dieren, de natuur en ik hou van water. Ik als jeugdbestuurder krijg vaak de vraag waarom het waterschap nou zo belangrijk is. Je ziet hier een heel mooi voorbeeld van Waterschap Noorden Zelfest. Zonder dit gemaal zou niet alleen het gebied hier, maar ook de stad onder water komen te staan. Schoon water is belangrijk voor alles wat in en om het water heen leeft: zoals dieren, planten en de mens. Het waterschap doet er alles aan om ervoor te zorgen dat wij in onze leefomgeving allemaal schoon water krijgen. Maar daar kun je zelf ook wat aan doen, door bijvoorbeeld je afval altijd in de prullenbak te gooien en niet bijvoorbeeld in de natuur of in het water. Het waterschap is belangrijk om ons voor te bereiden op klimaatverandering. Dus bijvoorbeeld meer regen. Jeugdwaterschap heeft zijn eigen jeugdbestuurder. Eens in de zoveel tijd komen de jeugdbestuurders samen om te bedenken hoe we het beste jongeren kunnen betrekken bij het werk van de waterschappen. Onlangs hebben wij tien gouden regels bedacht hoe we dat het beste kunnen doen. Als je meer erover wil weten staan ze allemaal op de website www.jeugdwaterschapsbestuur.nl Als je nou meer wil weten over water in de omgeving of over het werk van het waterschap, ga dan nou naar www.mooidechallfest.nl of google het waterschap. Oh, en vergeet me niet te volgen op Twitter.